Het is mei 2005 als het jonge reconstructieacteertalent Denny besluit te solliciteren bij het Tros-programma opgelicht. Eerder was dit jonge talent te zien in programma's van Peter R. de Vries Misdaadverslaggever, Vermist en Opsporing verzocht. Als hij bij de Tros aan de slag gaat, kan hij niet vermoeden dat hij achteraan zal sluiten in de lijst van gedupeerden. Om begrijpelijke redenen wil Denny in dit verslag anoniem blijven. In 2005 werd ik uitgenodigd door de omroep uh, de tros om een reconstructie te komen spelen, in uh, tros opgelicht, dat deed ik. Ik zou er uh, 25 euro onkostenvergoeding voor krijgen. wat niet heel veel is voor iemand met ervaring, zoals ik maar heb besloten toch te doen. Tros staat leuk op mijn cv, dacht ik, uh, maar daar heb ik mee in vergist. Jongens? Hallo? De conclusie komt na twee jaar nog steeds als een schok. De tros huurt reconstructieacteurs in, maar betaalt er nauwelijks tot geen geld voor. Als ze eenmaal van de acteur gebruik hebben gemaakt, nemen ze een groot deel van de opnames voor montage mee en laten de acteur achter. Jongens, heeft er iemand een vuurtje? Jongens! De omroep heeft inmiddels een flinke betaalachterstand van duizenden euro's bij reconstructieacteurs opgebouwd. De nachtmerrie van iedere acteur, maar al jarenlang waarheid voor verschillende mensen uit de archieven van de castingbureaus. Ik heb nu al twee jaar moeten wachten op die 25 euro onkostenvergoeding. Nu heb ik een eigen weblog opgezet voor andere gedupeerden. Dan blijkt dus dat ik niet de enige ben. Ah, ja, dat schrik je wel. Door wordt het duidelijk dat ze al jaren op deze manier te werk gaan. Het zijn echt boeven. Op 25 juni 2006 ontvangt Danny van de publieke omroep Tros een brief van het programma opgelicht. Waarin wordt gezegd dat de Tros nog diezelfde maand het bedrag zal overmaken. Die brief is van ruim een jaar na de opnamedag, maar Danny heeft zijn geld nog steeds niet. Ik zit nu in grote financiële problemen. Niet alleen de huurachterstand levert mij problemen op, maar ook staak erg geregistreerd. Zodat het voor mij onmogelijk is om een lening of iets dergelijks te krijgen. Dat allemaal door Tros opgelicht. Vermoedelijk gaat achter de betalingsmalaise van de tros een ware wanorde schuil. Een van de schuldeisers van de tros zou het de omroep moeilijk hebben gemaakt, zodat de vereniging nu geen enkel programma meer kan aankopen en daarom alles noodgedwongen zelf moet produceren. Een van de voormalige ankermannen van de tros, Ivo N., gaf aan Tunnelvisie TV een reactie. Dat de tros een oplichtersbende zou zijn, is bekend. Dat is geen nieuws. Wim Bosboom bezat een scheepswerf in Sri Lanka, Basie en Adriaan beschikten over vastgoed in Spanje en Ron Boshart heeft twee gigantische zeiljachten in Genua en Sint Maarten. Dat is allemaal doorgesluist geld via Nigeriaanse wapenhandel. Gedurende de afgelopen vier jaar hebben verschillende troscorriveën zich in het buitenland voorgedaan als botenmaker, werfeigenaar en part-time handelaar in kostbaar tiekhout. Daarmee hebben ze flink wat spookoffertes in het leven geroepen. En daarom betalen ze freelancers en vaste medewerkers niet of nauwelijks omdat de schuldeisers hen weten te vinden. Hoeveel geld de tros in totaal heeft buitgemaakt is nog onduidelijk. Maar uit de verhalen van de gedupeerden duikt het beeld op van een aardsleugenaarsclub die het hele leven bij elkaar fantaseert. Tunnelvisie.tv besloot met redactie van Tros Opgelicht te bellen. Tros Opgelicht, goedemiddag. Uh, goedemiddag, ik ben van het consumentenprogramma Opgelicht door Tros Opgelicht. En ik wil graag weten of reconstructieacteur Danny zijn vergoeding van 25 euro nog terugkrijgt. Daar kan ik helaas geen uitspraak over doen. Een prettige middag. En ondertussen uh, zit ik met uh, financiële problemen. En zij kunnen gewoon programma's blijven uitzenden. Het is schande. Zegt het is schande. Ze zijn nog niet van af. Via het forum of een weblog hoop ik meerdere gedupeerden aan te spreken. Dit kan zo niet doorgaan. Ik heb gewoon geen borden voor. Als u ook klachten heeft of ook bent opgelicht door Tros Opgelicht, stuur dan een mail naar opgelichtdoortrosopgelicht. Word vervolgd.